Hé hey, Sintje, kun je trappen opeens? Ja, ik snap het, het is wel heel lekker. Hey, jullie hebben ook water. Hé hey, Sintje. Oh Sintje, jij zit een paarse bak. Er zit niks in. Hé hey, Masja, kom eens. Oh Mascha. Oh, Masha. Goed zo, Masha. Sintje. Masha. Ik ga naar de ponies.